Welkom bij Tilburg University. Je hebt gekozen voor de Master Rechtsgeleerdheid. In dit filmpje laten we zien hoe je kan inschrijven voor de verschillende profielen van de opleiding en de cursussen die erbij horen. Meer informatie kan je vinden op de specifieke website van de Master Rechtsgeleerdheid. Ga daarvoor naar de pagina van Tilburg University. Klik op de Masteropleidingen. Zoek de Rechtsgeleerdheid. En hier staat weer meer informatie met de details van het programma en de vakken onder deze knop. Hier staat de inhoud van het programma beschreven, dus ook de zes verschillende profielen waarbij je er één minimaal moet kiezen. Bij elk profiel geldt dat deze 60 EC zijn, dus één jaar studie. Je kan daarnaast een extra profiel kiezen als Extended Master met zes maanden extra. En de informatie daarover kan je vinden onder dit kopje. Je kan inschrijven voor deze profielen en deze Extended Master via Osiris Student. Ik ga nu laten zien hoe dat eruit ziet. Als je Osiris Student opent, dan kan je met deze knop naar inschrijven. De verschillende profielen zijn ingericht als specialisatie. Dus kies onder specialisatie, inschrijven naar de verschillende profielen. Met je Master leertijd inschrijving zie je alleen deze zes profielen. Kies hier het profiel wat je wilt gaan volgen. En bevestig je inschrijving. Via mijn inschrijvingen kan je natuurlijk altijd weer terug om te kijken naar welke specialisatie je was ingeschreven. Je kan ook deze specialisatie, als je denkt van ik wil wisselen, kan je uitschrijven. En je kan eventueel ook met deze knop weer een andere kiezen. Als je bijvoorbeeld een foutje hebt gemaakt of je wilt ook overstappen naar een ander profiel. In het voortgangsoverzicht kan je bijvoorbeeld zien welke cursussen binnen het profiel vallen en welke je nog te volgen hebt. Je kan deze informatie ook opzoeken. In de onderwijskatalogus, dat is de onderste knop, je kijkt dan bij de examenprogramma's. En hierboven bij mijn programma's staat en geleerdheid. En je ziet hier het hele programma per semester. En je kan ook zien dat dit het gekozen profiel strafrecht is in dit geval. meer inschrijven voor een cursus kan je hier ook klikken op de cursus. Je kan hier nog informatie zien over de cursus. En met de knop kan je inschrijven. Je bevestigt je inschrijving. En je bent ingeschreven. Op het overzicht kan je zien. En ook hier kan je als je wil weer uitschrijven. Je kan ook naar het scherm cursus gaan. En daar zoeken naar de vakken die je wil. Je ziet nu alleen uit je vaste programma met deze selectie. Je kan natuurlijk ook kiezen voor meerdere vakken in het aanbod. Daar kan je zo zoeken. En dan kan je ook weer inschrijven. Je moet je werkcollege kiezen. Groep 1. En dan de inschrijving. Nu naar de catalogus gaat. We doen de voortgang. De volgende cursussen, dan kan je zien waarvoor je ook bent ingeschreven. En welke je nog zou moeten doen. Hier kan je doorklikken en even zo weer inschrijven. Als je Extended Master wil volgen, dan kan je het aangeven door een minor te kiezen. Waarbij je dus wel even op de site moet kijken van welke minoren, welke Extended Masters zijn toegestaan bij jouw gekozen profiel. Je ziet hier een hele lange lijst. Daar moet je even in zoeken. Bijvoorbeeld op Extended. En dan zie je de beschikbare Extended Masters. In het geval van strafrecht... Bijvoorbeeld de master familie en jeugdrecht doen. Nou, dus kan ik kan weer aanklikken, bevestig inschrijving en ik ben ingeschreven voor de Extended Master. Je kan dus hier zien, dit zijn mijn cursussen, mijn basisprofiel is strafrecht en mijn Extended Master is nu familie en jeugdrecht. Als ik dan naar maar gaan kijken, dan zul je ook zien dat de lijst nu is toegenomen met Extended Paster, Familie en Jeugdrecht. En ook hier kan je weer inschrijven voor de verschillende vakken. Dit kan je dus ook weer doen via de examenprogramma's. Dan zie je dat naast het aanwezige profiel nu ook een Extended paster aanwezig is. Waarbij je dus ook de vakken ziet die je binnen die Extended paster kan volgen. En ook hier kan je inschrijven vanaf dit scherm.